Maar hij zei, je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, opdat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Zwak of sterk? Als je één van deze woorden moest kiezen om jezelf te omschrijven, welke zou het dan zijn? Ik denk dat de meesten van ons waarschijnlijk zwak zouden zeggen. Maar wist je dat we niet verslagen hoeven te blijven door onze zwakheden? De enige manier om je zwakte te overwinnen is door op Gods kracht te vertrouwen. Om dat te doen moet je stoppen om alleen maar op je zwakheden te zien. Je moet niet kijken naar alles wat je niet bent. Je moet kijken naar alles wat God is in jou. Richt je op zijn kracht en alles wat hij bereid is om te doen voor jou. De zwakheden van de wereld behoren niet tot je erfenis. Jezus kwam niet naar de aarde, stierf niet aan het kruis en stond niet op de derde dag op, zodat jij zwak en verslagen zou zijn. Hij is door alles heen gegaan om je een erfenis te geven, autoriteit in dit leven en zijn kracht om over je omstandigheden te heersen. Op elk gebied waarin je struikelt, staat God klaar en is bereid om je te voorzien van zijn kracht. Dus de volgende keer dat je zelf met je zwakheden geconfronteerd wordt, onthoud dan en verklaar dat wanneer jij zwak bent, Hij sterk is. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik verklaar en beken dat wanneer ik zwak ben, U krachtig bent.